Dit is de Stellular Face and Eye no Jelly, een reiniging geschikt voor de ogen, de lippen en het gezicht. Het bijzondere aan deze cleanser is dat je er geen water bij hoeft te gebruiken. Uh, hij reinigt tegelijk ook onzuiverheden op de huid. Uh, het maakt de huid 100% comfortabel, soepel, zacht en fris.